Hi. Het is super warm vandaag. Ik zit in mijn tuin omdat ik een paardentaart ga maken. Omdat ik al een jaar samen met Blondie ben. En dat vind ik toch wel heel erg bijzonder. Waardoor ik een pallet heb gepakt, dingetjes heb gepakt en heb een paardentaart gaan maken. En ik heb hier liquid snoepjes. Rainbow, dit is echt... Ik heb dit heel lang waard. omdat ik dit graag uh, iets zou gebruiken wat bijzonder was. En wat is het nu? Er zit hier sterretjes, hartjes... En dat soort dingetjes in. Wat ik allemaal heb voor vandaag. Is twee appels. Drie kleine komkommertjes. één banaan. En een oude sinaasappel. En slobber. En natuurlijk de mooie schietjes voor erbovenop. En de hartjes voor twee mesjes. En jullie staan op een vuilniszak. En daarop kan ik dan snijden. Dus wat ik ga doen. Is de vuilniszak. ...meer richting mij leggen, dat ik niet weer een awie-powie splinter in me kan krijgen. Want dat wil ik niet nog een keer hebben. Kijk, nu zit alles goed bedekt. Ik zit uh, kleedje, hier is de ijspak, spulletjes. Ik heb hier ook nog wat, hier is de slobber. Dan begin ik denk ik even met de sinaasappels De taartvorm. Ik heb appelstukjes zo gesneden. Ik vind dat er persoonlijk echt heel gaaf uitzien. Dus ik ga dat op de onderkant leggen. Ik ga nu de banaan snijden. En dan ga ik hem erop doen. En het is er niks eindelijk klaar. Het ziet er echt heel mooi uit. Tadaa! Nou, tot uh, bij Blondie. En toen waren we op de maneeetje met de hele mooie taart. Mama gaat filmen dat we lopen, want als ik val, dan hebben we een mooie bloeper. Ik heb uh, extra veel bananen op uh, taart gedaan. Puur omdat Blondie zo erg kan genieten van een banaantje. <lacht> die die pakker. Hoi! Hallo meisje, kijk eens wat voor jou uit. Oh. En Ze gaan naar de banaan! Waarom trek je het weg? Want, uh, Houd Hou het even boven de box voordat het één grote pijn op wordt hier. De banaan uh, eet als eerst op. En de banaan is echt lekker. Daar Daarachter zie je je kijk, kijkt. Door de is het oh. oh! Huh? Dat ligt ook wel. En dan ontbijgooi je alles op de grond. Nou, gooi maar een beetje in haar bakje, dan kan Vron ook een beetje krijgen. Nou, dan gooi ik even een beetje in de bak. Niet te veel. Oh, nee, daar komt een bij. Zo. Volgende. Daar gaan we naar Vroontje, want Vrona is natuurlijk haar beste vriendin. En dan ja. gaan we naar Vrona ook. Oh, maar dat lust ik wel, zegt ze. Dat is niet vies. Lekker hè, vrouw? grote paarden happen eruit gelijk hop hop hop hop <laughs> lekker hoor oké okay, volgende dan hebben we nog het ziet natuurlijk er niet meer uit. het ziet er niet meer uit maar het, het, het, het we dan boren ze eigenlijk blondie haar vriendje eigenlijk dus dan hebben we voor boris ook nog Frona die heeft een beetje Oh, lekker. Hij moet eens dus even poepen. Ik heb eten. Kom je dan nou wel? Ja, hij moet even poepen. Wow. Dat is bijzonder, hè? Wow. Boris moet nog even wennen aan het concept dat hij een paardentaart krijgt. Dat dus Boris zijn allereerste paardentaart.